Nou, ik kon bijna niet geloven dat het echt zou lukken. Weet je, de kat was er kat wel eens iets vanuit: is too good to be true. Zo, en best wel grote bedragen op dat soort vertragingen. En nou ja, verdomd dat het dus gelukt is.